Hoi, ik wil dat mijn ontwerp een succes wordt. Het is daarom goed om te kijken naar wat allemaal nodig is. Dus wat er in het ontwerp moet komen. Ik maak een lijst met eisen en daarna kijk ik naar mijn doelen. Eisen zijn omschrijvingen die je ontwerp moet hebben om succesvol gebruikt te kunnen worden. Een kruk bijvoorbeeld heeft als eis dat het stevig is. Een tafel moet een vlak blad hebben, zodat spullen er niet afvallen. Heel logisch eigenlijk. Eisen worden meestal gesteld door de gebruiker of door een opdrachtgever. Het zijn de dingen die nodig zijn. Misschien wil de gebruiker het makkelijk kunnen schoonmaken of verplaatsen. Dan moet jij er als ontwerper voor zorgen dat het uiteindelijk ook kan. En als je dan een ontwerp maakt die niet makkelijk is schoon te maken of veel te zwaar is om te verplaatsen, weet je dat je dat moet verbeteren. De eisen helpen je dus om straks te controleren of je aan alles hebt gedacht. Een handige checklist dus. Als je alleen maar op de eisen zou letten bij het maken van een ontwerp, wordt het ontwerp nogal saai en alleen maar functioneel. En als meerdere ontwerpers werken aan hetzelfde probleem, zullen alle ontwerpen veelal hetzelfde gaan uitzien. Als ontwerper kun je je oplossing uniek maken. Daarvoor stel je doelen. Doelen zijn dingen die je wilt. Het kunnen wensen zijn van de gebruiker of opdrachtgever, maar ook wensen van jou. Jij hebt als ontwerper zelf ook ideeën en wensen. Je wil iets moois maken en je wil iets bijzonders toevoegen. Je vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat het zich onderscheidt van andere ontwerpen. Of dat het milieuvriendelijk wordt geproduceerd. Door de doelen en eisen uit elkaar te houden, creëer je overzicht het is duidelijk wat moet en wat jij wil omdat doelen wensen zijn kan je ze aanpassen en zelfs wegstrepen bij de eisen kan dat niet je schrijft je eisen en doelen nadat je je onderzoek hebt gedaan je hebt dan al veel geleerd over het probleem de situatie en de gebruiker zonder deze kennis weet je natuurlijk niet wat nodig is je hebt hopelijk ook al een probleemstelling geschreven zodat je weet waar je naartoe wil werken dus om je eisen en doelen te schrijven, pak je alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Om eisen en doelen te stellen, ga je kijken naar je materiaal en praten met de gebruiker. Het is heel belangrijk om hier voorzichtig te zijn. Een gebruiker heeft zijn eigen ideeën en gedachtes. Soms is het goed om hier iets mee te doen en soms niet. Soms zegt de gebruiker wat ze willen, maar dat is niet altijd de beste oplossing. Denk er hierbij aan dat jij de ontwerper bent. Bij mij bijvoorbeeld kan Rosa zeggen dat ze graag een kast wil hebben voor haar spullen. Dat wil niet zeggen dat dit de beste oplossing is. Sterker nog, als Rosa zegt dat ze een kast wil, dan zou ze toch helemaal geen probleem hebben. Er zijn kasten genoeg. Haar probleem is ingewikkelder en de oplossing is niet zo eenvoudig. Als je met de gebruiker gaat praten over hun gedachten, bedenk dan goed wat je wel en niet wil meenemen uit het gesprek. Ik laat je zien hoe je hier goed op kan letten. Ik heb hier alles wat ik al gemaakt heb. Mijn brainstorm, mijn onderzoek en mijn probleemstelling. Ik wil nu alleen nog weten wat mijn onderwerp straks precies moet gaan doen. Ik ga een lijst met eisen samenstellen. Ik denk dan vanuit een aantal uitgangspunten. Deze zijn materiaal, functie, gebruik, kosten, grootte en hoeveelheid, uiterlijk en tijd. Je kan meer uitgangspunten bedenken natuurlijk. Het is belangrijk om alle eisen kort en bondig op te schrijven. Vanuit het gesprek met Rosa en vanuit het onderzoek ben ik uitgekomen bij deze eisen. De materialen maakt Rosa niet veel uit. Wel lichte materialen, dus geen steen bijvoorbeeld. De functies zijn de dingen die het ontwerp moet doen, hoe het werkt. Rosa wilde vooral dat ze zich rustig kan voelen in haar kamer. Ik heb vanuit mijn onderzoek gezien dat ze moeite had met dingen afsluiten. Ze deed dingen door elkaar en raakte het overzicht kwijt. Ik vind dat ze zich moet kunnen afsluiten. Het gebruik is hoe het gebruikt gaat worden en hoe vaak. Hier is de plek waar het gebruikt wordt ook belangrijk. Rosa wil haar schoolwerk op haar kamer maken vanwege haar jongere broertje. Ze kan zich in de woonkamer niet concentreren. Het ontwerp zou ook vaak gebruikt moeten kunnen worden. De kosten mogen niet te hoog worden. Als ik geld moet uitgeven, wil Rosa eerst dat ik met haar overleg. Zij moet thuis navragen of het dan mag. De grootte gaat over de afmetingen en soms ook over de hoeveelheid. Soms moet je meerdere dingen ontwerpen. Rosa wil niet dat het al te groot wordt, dus ze wil niet dat het te bepalend wordt in haar kamer. Het uiterlijk. Het gaat hier over hoe het ontwerp eruit moet komen te zien. Hier moet ik niet opschrijven dat het bijvoorbeeld een kast van anderhalve meter hoog wordt, maar meer de algemene indruk, dus welke sfeer misschien... Iets over de kleuren of de algemene vormen. Als ik hier te veel opschrijf, dan kan ik straks niet meer zelf bedenken. Dus ik luister vooral goed naar wat Rosa mooi of interessant vindt. Ik kijk naar haar kamer en zie dat het ook een rustige sfeer is. Bijvoorbeeld veel wit. Ik zie ook hout en kussens. Daar kan ik straks verder wel op mee. Als laatste tijd. Vaak krijg je als ontwerper een deadline van de gebruiker of opdrachtgever. En dat is fijn, want zonder een deadline kan je eindeloos door blijven schetsen en niet tot iets bruikbaars komen. Rosa wil graag het ontwerp over twee maanden kunnen gebruiken. Zo, dat zijn de eisen. Welke doelen wil ik? Ik kan hiervoor gaan brainstormen om weer zoveel mogelijk ideeën op te doen. Wat ik in ieder geval wil bereiken, is dat Rosa zich rustig voelt op haar kamer en dat ze zich dus fijn voelt. Ik wil dat ze haar schoolwerk en haar vrije tijd als twee losse dingen ervaart. Dat ze dus niet dingen door elkaar doet, of het gevoel heeft dat dingen door elkaar lopen. Dus dat er een duidelijke scheiding is tussen school en vrije tijd. Een ander doel is dat het ontwerp niet te serieus aanvoelt. Dat lijkt me niks. Dus iets wat speelsheid uitstraalt. Daarbij kan ik schrijven dat het lichte kleuren moet hebben en het moet passen in de sfeer van de kamer. Daarnaast wil ik dat het makkelijk te verplaatsen is. Ook organische en ronde vormen lijkt me goed als contrast met de meeste vormen in haar kamer. Organische vormen voelen ook vriendelijker en speelser aan. Zo, dat zijn mijn doelen. Ik denk dat het een mooie aanvulling is op de eisen die vanuit Rosa en het onderzoek zijn gesteld. Met deze eisen en doelen ga ik verder. Alle dingen die ik hierna ga doen, dus alles wat ik ga maken, baseer ik op de eisen en doelen. Als ik iets maak, moet het dus kloppen met wat ik nu heb opgeschreven. Ik kan natuurlijk mijn lijst nog wel aanpassen als het nodig is. Bijvoorbeeld als ik iets nieuws ontdek. Maar over het algemeen zal het hier wel wat blijven. Mijn eisen en doelen zijn gesteld. Dit is de basis voor de rest van mijn proces. En nu weet ik welke kant ik op moet werken. Succes met jouw eisen en doelen!